Hoe zou jij de meeste tickets winnen? Dat was in ieder geval de vraag die wij ons stelden. Luc, Sherini, Ingmar en ik gingen naar een gamehal en het team met de meeste tickets, die wint. Dit is hoe het ging. Wow, waar zijn we dan nu ineens beland? Ja, we zijn zoals je kan zien aan de titel in een, in een spelhal, want we gaan vandaag een epische challenge doen voor jullie. Het is namelijk Ingmar en Barend tegen Cher en Luke. Doe het. Ah. <laughs> Vandaag is het heel simpel. Wat we gaan doen? We hebben de komende tijd om 25 euro per team te besteden en de team met de meeste tickets die wint. Dat zijn natuurlijk wij. Ja. Cher is heel gemeen, want zij heeft hier gewerkt. Dus die kent alle trucjes. Niet alle. Dus het is nu al oneerlijk. Nou ja, uh, Luc, jij gaat van jullie team filmen. Wij gaan ons team filmen. Gaan we beginnen? Oké, jongelijk snel. Ik heb dus een, een tactiek. Er zijn een paar dingen waar je heel snel heel veel tickets mee krijgt. En dat is jouw Deze, Wat is dit? dat is een tactiek. Wat is dit nou weer? Onze, onze ja, ze gelijk naar onze. ons. Je maar. Waar heb ik eigenlijk mijn kaart? Hier, heb ik mijn kaart. <laughs> ja, je gaat niet de hele tijd dit doen. Dat is super oneerlijk. Ben deze camera, man? Nee, ik ga niks zeggen. Er zijn bepaalde dingen die je wel of niet moet doen. Ingmar, wat zijn de dingen die je wel moet doen? Nou, geen idee, kom hier nooit. <laughs> ik zal het uitleggen. Die? Nooit doen ontviel te uit. Nooit, gewoon niet. Okay, dan 12 seconds later. Ik maar doe deze één keer. En dan doe ik hem ook één keer. Oh, daar gaat hij? Rap van Fortuyn. Winner, dum 30 tickets. dum dum 0. dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum Darkness, my old friend. Ja, maar hoor. Dit wordt al. Kijk. Oh. Oké, okay, maar wij gaan even aan de. Wij gaan gewoon even voor de easy tickets. Doen we een pasje er zo doorheen? Heel maar succes. Ah, oh, fuck. Slice and dice, my friend. Kijk, we gaan we doen? Frenzy Over het hele beeld, gast. Gebruik je hele arm, Jo! Hoe kun je 102, ja, Ik denk dat daar gewoon uh, 65 tickets, 65 erbij. Hoeveel tickets krijgen we? 30 tickets. Boom! 500 tickets erbij! Ja, kunnen we halen. Oh, oh, oh, tactiek, tactiek, tactiek. Zo oh, so close. So close. Dit zat er niet echt dicht bij. 3970 punten. Dat hij erin gaat. Maar... Dat is plus 244. Nou, we gaan weer weg hier. Doei! En hebben jullie jackpot gehaald? Jullie hebben twee jackpots gehaald, alle twee daar. Durf en daar. monster. <tie> maar niet de monster, jackpot. een Wat zie ik daar in? Oh, wat zie ik daar? Haal het weg. Haal het weg. Dit is niet meer leuk. Kom, wij gaan dat schieten doen. Zoek ja, het, <tie> het uit. Maar het kut is, Cher heeft dus nu een record neergelegd. 500 pickers. Oh nee. Oké, okay, dit, dit gaan we winnen, dit komt goed. Um, wij gaan nu deze doen. We hebben niemand die het kan filmen. Dus. Ik zie het een beetje op een skeken manier, maar ik heb het niet. Ik was zo dichtbij. Ik was zo dichtbij. Dit is kut, hè? Nee, het. Poep door. en kak. Yeah! Hoe je dit ik ga het ook weer doen. Waat je, Waatje? Het is maar niks, Sand. Kom op, Ingmar. Zo! <laughs> <murits> <murits> so. Wil je dit ook een keertje doen? Ik ja, Nou, we kunnen een monster kop van 4k krijgen. Ja, is goed. En die andere moet je in je eentje doen. En als je zeg maar op dat rivier uh, achterop komt met die kikkers. Ja. En dat de zombies bij het water zitten zo. Daar moet je links op letten, maar daar komt wel eens een 5k. Oké, okay, twee keer, prima. Twee keer. Ik De monster jackpot staat nu op 4K. Want oh. Oh, de bonusbal? heb je nog een kans. Pak die monster jackpot, Ingmar. De Ga maar best. Dat is niks. De bonusbal is niks. Je voegt alleen maar daar een bonusbal toe en als je hem in de drop bonusbal doet, dan komen we er meer naar. jij staat ongeveer 1500 tickets voor op ons. Gewoon serieus. Kan jij ons één tip geven waar wij een kans maken op een goede jackpot? Come on! Oh. 190.000! Ik vind het niet meer eerlijk. Het is nee. niet eerlijk. Het is niet eerlijk dit. <laughs> ja. Dit is niet eerlijk! Oh. Beneden, beneden! Oh! Oh! Oh! Oh! Igmar, oh. Igmar. Nee, je hebt het net niet! Nee! Je mist duizendpunten. Hello, talk and smile, fam. What fuck? 57 cent. Wij hebben 57 cent. We hebben weinig geld. Ja. Nee, deze tv is minstens op tickets winnen, want ik houden op tickets 2 helemaal niet. Nee, klopt. Ja, dan uh, moeten we deze. Ikke. Klopt no. tenminste. Nou. 40 tickets. En wij zijn door ons geld. Dus nu even afwachten tot dat baren en invoor klaar zijn en dan uh, kijken we jullie. Jij wil deze doen? Ja, is goed. Nou dan gaan we hoor. Kind nog. Niet te zacht, maar. Nee, nee, nee. nee. Ik hoor. Ik hoop voor je dat het is jammer, dat hij zo zacht was dat je gewoon goed want... Ja. Oh, het is start denk ik. Dit is start. Eh oh, Nee! <laughs> nee, hij heeft niet. Hij zat er... nee, ja. het Nee. Nee, ik maar je was zo dichtbij gast. Ik moet hem erop leggen. <laughs> oh. Dat 50 cent hè? Oké okay, deze, we moeten de monsterjack pakken. Als we nu hier niet de monster jackpot pakken, dan winnen we dit niet. Okay, Eén maar, Ik heb net al gelukt. Nee, hey, we hebben. Mijn truc was, ja. je hebt die gele stip natuurlijk bij de jackpot. Als die gelijk staat met het hoekje, dan die hoek, daar zo, naar honden en dan moet je drukken. Oké, okay, jij doet hem uh, opwaarderen. Ik moet het klikken ja? Ja. het ja. is allemaal voor one. We zijn weer geschept. Het geld is eraf, maar we hebben geen beurt gekregen. Het is weer gebeurd, het is weer gebeurd, maar. Ba niet meer. Ze zeggen wel dat ze allemaal de leukste is van de Efteling video. Nee. Ik ben het hier niet mee eens. Jij bent een cheater. En jij wist het al vanaf het begin. En jij ook. Jij kwam met dit idee, want jij wist dat je ging winnen. We zijn dus gewoon gescampt. Door de machine. Nou, laat me zien hoeveel punten jullie hebben op de pas. Ja! Ook ons geld is nu op. En ik denk dat ik wel weet wie er heeft gewonnen. We gaan eerst kijken naar die van mij. Ik had uh, in beeld, zie je nu hoeveel punten ik eerst had. Um, en, en nu gaan we kijken hoeveel ik er nu heb. 4000! Yeah! Wij hebben ongeveer is van, 1300 punten gepakt, denk ik. En nu is het aan jullie. Hoeveel punten? Oh nee, Ze hebben echt zo dik van ons gewonnen. 2355 punten. Gefeliciteerd. Luc, jij hebt letterlijk niks gedaan. Sharon heeft al jullie punten gepakt. Fuck jou, jij hoort niet bij dit team. <laughs> Sharon, jij hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Sharon, Sharon, Sharon. Ingmar, wat wil jij zeggen? Ik heb verloren. Oké, ik denk dat ik net goed op de op. kan heb weg heel lang. Nou, ja, doe maar dan. Yeah. Hello darkness my old friend. Sjouda Ingmar Mol. Luc, wat wil jij nog zeggen? Kom, we gaan met z'n nog even slaan op dat ding. Oké, okay. Goed, dankjewel Ik wil nog even zeggen, ik hoop dat je deze video leuk vond Ik vond het superleuk leuk dat jullie erbij hebben gekeken Helaas heb ik verloren, maar er komt een rematch Althans, als jullie het leuk vinden Dankjewel voor het kijken, zoals ik altijd zeg Like, abonneer, reageer En Ingmar, kijk, niet mijn hele video's af Later